Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat je te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Else van Amor. En vandaag ga ik op pad met de ambulance Rapid Responder Motor. Uh, de 322 vandaag. Ja, um, uniform is echt gewoon een beetje uh, van alles wat. Een ambulance jasje. Eigenlijk een, meer een vest. Wat de handschoenen. Een politiehelm. Een uh, politiemotorbroek soort van. Um, en uh, nog wel wat meer. Um, maar uh, heb je commentaar, uh, laat het me vooral niet weten, want het boeit me helemaal niks uh, wat je ervan vindt. Uh, ik heb uh, het beste ervan proberen te maken. Dus ja, hè. En wij gaan nu in ieder geval A1 richting een persoon neergeschoten. En ja, dat is uh, samen met de ambulance. Uh, want we zijn van zeg maar Rapid Responder en bij deze mod uh, wordt de Rapid en de ambulance samen dan uh, gekoppeld en dan crasht meteen. Dat is... Nou, dan zijn we gewoon weer terug. Ja altijd leuk als je game meteen crasht uh, bij begin. Uh, maar goed, dus we gaan samen met een ambulance continu na elke melding. Uh, dat is even niet anders. We zijn er me meer. Ja, weet je, je moet het altijd zo bekijken van in Nederland. Hoe het in Nederland zit, zo is het maar een weinig landen. In Duitsland heb je bijvoorbeeld ook een noodarts nodig. Een, een, ja, iemand die veel meer mag dan de ambulance van Duitsland. In België heb je de mug, die mag veel meer dan de ambulance in België. In Amerika heb je vast ook wel iets, waardoor je dus nu als medic overal mee naartoe moet. En um, in Nederland mag de ambulance verplicht kunnen gewoon. Al die dingen die die noodarts ook mag misschien een noodarts ja dat is toch wel een arts. Misschien mag hij net iets meer en een mug. Dat is ook een uh, arts. Maar toch ja, mag in Nederland gewoon veel meer worden gedaan uh, al door een ambulanceverpleegkundige. Dus heb je nooit echt een noodarts. En als het dan echt super ernstig is ja, dan komt het MMT uh. We zijn nu onderweg naar de eerste melding. Ik weet niet wat de melding uit geloof ik. Ik weet niet of die uh, daadwerkelijk daar is, want ik kreeg alweer een kleine error. Dat is wel het voordeel van voor de motor, je kunt er gewoon lekker doorheen tussendoor bedoel ik dan. Hier moeten we wel een beetje gaan. Yep. Dan komt de politie. zijn te plaatsen maar geen slachtoffer aangetroffen, dan melden wij ons gewoon wel lekker vrij door uh... middel van nieuwe meldingen te spannen. Route 68 Harmony. Nou, goed, gaan we naar... Oh nee, die is wel heel ver. Uh, waar is dat dan? Ik had het kunnen weten. Waar is maar wat? Nou weet je wat, we gaan er gewoon heen. Ambulance is er te plaatsen. Die vragen dus assistentie van een rapid responder. Ja, maar de gast daar Wat een drukte! We gaan hier de dus snelweg weer verlaten. Een hey, konijntje. Nou, dan kunnen we nu de snelheid maken hoop ik. Ja, dat is echt puur afhankelijk van waar je die auto triggert om aan de kant te gaan. Als ik nou aan deze kant rijd, krijg, dan gaat hij in het midden stilstaan. En allemaal, dus wat ik eigenlijk probeer is om hier te gaan rijden. Maar dan wil je weer niet te zeer op een tegenligger gaan rijden, snap je? Dus het is continu met die tegenliggers. En die schreden zet ik gewoon even uit. Niet omdat ik het, uh, ja, natuurlijk ben geen gevormd voertuig, bla bla. En officieel moet ik van begin tot eind mijn srenen aanlaten, maar ik vind het gewoon irritant de srenen. En het is denk ik ook best hard. En helaas heeft hij hem ook. We gaan eens kijken, oh we staan op het dak. Dat is ook altijd leuk hè. Uh, even kijken. We uh... wil even weten wat er allemaal aan de hand is. Hartslag ziet er goed uit, bloeddruk goed, saturatie iets verlaagd. Hypotensie heeft hij, maar dat is op dit moment niet aan de gang. Meerdere wonden, meerdere cruciale bloedingen en slaaprecht. Dan gaan we een dus trauma treatment doen. Misschien wat uh, allergisch voor penicilline, antibiotica ja, of ja, penicilline. Er uh, is antibiotica en wondentreatment en we gaan hem wat uh, respiratoire... Uh, hoe heet die zooi uh, geven. Respiratoire het woord even als ik nu hier zien staan support ja ondersteuning oké okay, dan uh, zou ik zeggen druk op de ei en dan gaat het eens goed is naar de man ja dan uh, rijden wij snel weg voor de sirene. Waar gaan we heen? Ik heb geen idee. Een a 2 red. Ik hoop dat die in de buurt is. Nee! Oh my god. Die gaan we dus niet aannemen. Hartstikke leuk allemaal. Deze wel. Zo neergeschoten. Het is dus even ver, maar deze mogen we met spoed rijden. Zo neergeschoten, de politie is onderweg, ambulance is mee onderweg. Voor de mensen die het misschien al door hadden, chapeau voor jullie, voor de mensen die het nog niet door hebben, ik rijd met een stuur. Een motor rijden met een stuur wat rond kan draaien. Ik vind het eigenlijk wel fijn, want kijk dit soort bochten, lekker man. Alleen het is wel, als ik nu een beetje stuur, oh, dat is echt meteen. Uh, ja, je moet de feeling er even voor krijgen kijk maar dit is ideaal om zo lekker door de bocht zo soepel te gaan en gas te geven met je met je pedalen is meer relaxed om een beetje niet meteen volle gas ook niet ja ik doe wel continu volle gas omdat het gewoon lekker is met die motor maar motoren in gta5 is gewoon onrealistisch uh, maar ja je kunt je hebt meer, veel meer gevoel voor je motor dan een toetsenbord en dan zelfs een Controller. Terwijl controller en motor vond ik ook wel fijn. Alleen mijn controller die is een beetje... Ja, die gaat al heel veel jaren mee. Misschien al tien jaar. Ik weet niet hoe lang de Playstation 3 inmiddels al bestaat. Want het is een Playstation 3 controller. En die, um, die heeft een beetje kuren. Totdat als hij erin steekt en tot ik bijvoorbeeld gas geef en stuur. Tot hij dan, dan denkt van... Hmm, ergens binnenin komt er dan een dikke kortsluiting En die denkt van oké, okay, het zit nu gewoon op de... de de X te drukken, ik weet niet welke knoppen ook alweer, driehoekje, vierkantje, dus die denkt van hij moet eruit springen van zijn motor af, hij moet schieten, allemaal dat soort dingen. Dus wat je dan kreeg, is dat ik dan echt gewoon opeens volle snelheid was het rijden en opeens alsof je op de F drukt, oftewel van je motor af springen en dan sprongt er weer af. Of hij ging opeens vol in de remmen, dat was super irritant. Dus die controle die laad ik met rust. En die sirene laat ik ook even liever met rust. Ja, ik weet het. Realisme. Sirene aan. Heb ik net al verteld. Weet ik ook. Um, maar ik vind... ja, ik, ik kan me echt ergeren aan mensen in de reacties. Um, mensen die het altijd... Uh, of niet altijd. Maar mensen die mij onzin proberen te vertellen. Terwijl ik denk van ja... Wat, wat wil je nou? Of mensen die mij... Laatst had ik LST sim. Ik zeg van... Hé, hey, dit is LST sim. Het is niet... Ik haal het is niet... Waarom heb ik een schrijven? Het is niet meldkamerspel. En je hoeft daar ook niet bij mij voor aan te komen... Tot ik meldkamerspel moet gaan spelen. Dat ga ik toch niet doen. Drie keer raden wat ik toch weer in de comments krijg. Gauw meldkamerspel spelen. En dan heb je van... Ja, gasten. Echt. En dan krijg ik dat niet één keer. Niet twee keer. Maar echt zes keer of zo en hetzelfde geldt dat ze bij die ibt video gingen zeggen van ja je rijdt de rood dat mag niet je wel politie mag wel de rood en dan zeg je wel politie mag wel de rood hebben ze vrijstellen van helemaal niet ik ga het nu navragen bij mijn vader want die spelen en we ja rotter plek erop Zoals ik het zeggen hoor die sirenes ja ik kan er niks aan het doen ik heb het in de vorige ambulance video al gezegd oh hij is dood misschien moet je beginnen met reanimeren collega Um, ze zetten twee man op die busjes en op de politieauto's, maar vervolgens laten ze de chauffeur niet uitstappen. Waardoor dus... Oh, hij leeft alweer. Oké. Okay. Waardoor dus uh, de sirene continu aan blijft staan. Op het moment dat de chauffeur uitstapt, stopt de sirene. Zo werkt ELS met NPC's. Of met ja, computers. Dus. Op het moment dat dus die man uitstapt, gaan de sirene uit. Op het moment dat hij instapt gaat de sirene meteen maar aan. Met gevolg dus dat hij een brandvisseren heeft. Ik vraag me niet waarom daar een brandvisseren op zit. Ik wilde even iets testen. Maar gelukkig rust weer. We gaan nog één melding doen. Dat vind ik mooi geweest voor vandaag met de motor. Ik ga hem zeker vaker gebruiken als jullie dat willen. Als jullie zeggen nee, verschrikkelijk man. Lelijk ding, lelijk uniform. Ja, uniform daar, daar zouden we niks over zeggen. En uh, voor de rest uh, misschien roleplay met de ambi motor. Krijg je nu een A2 melding, maar nee, want een beetje actie nog hè, voor die laatste melding. Weet je wat, dan rijden gewoon mee. En we gaan kijken of we eerder dan de ambi kunnen zijn. Nee de ambi is er al. Ik zie niks dus ik ga je niet zomaar die vrachtwagen inhalen, want die vrachtwagen denkt ook van ja jij met je motor. Zo, ook de rapid motor te plaatsen. Uh, deze is ook dood ook zieken jaren die leeft ik heb me nooit een shock hoeven geven hij zegt altijd uh, uh, discharge oftewel geen shock toedienen Oh, mijn collega is dood. Nou, deze mevrouw gaat in ieder geval met de ambulance daar zo richting het ziekenhuis dicht. We zijn het ziekenhuis, denk ik zo. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. dat jullie een leuke video vonden. En dat jullie de motor toch wel een beetje succesvol. vonden. Je moet er wat van maken. Um, ze zeggen, zijn er geen vragen meer? Ja, zijn er wel vragen? Boeiend, wat zeg ik nou weer joh? Ik, ik zie jullie over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan, doei!